Ik was laatst in de action en daar kwam ik een heel bijzonder apparaat tegen. Nou ja, heel bijzonder. Je kan in ieder geval je gezicht ermee schoonmaken. En dat was super cheap, dus die wilden we graag gaan uitproberen. In deze video gaan we dan ook het apparaatje uitpakken en uitgebreid reviewen. Samen met jullie, dus we zijn heel erg benieuwd. Maar voordat we dat gaan doen, willen we ook nog eventjes een hele leuke winactie met jullie delen. Van Zwars mochten we ieder een horloge uitzoeken en misschien dat het merk wel je bekend voorkomt, want het is echt heel erg bekend. Er gaat ook al een tijdje mee. En ik heb deze uitgekozen. Dit is de dit uh, het model en ik vond deze gewoon echt super mooi. En dit model horloge heeft een rubberen witte band met een gouden klokje. En dat deed me wel heel erg denken aan die emotie met het wolkje en daarachter de zon. Dus ook al zijn er wolken, weet je wel, daarachter heb je de zon. Dus dat vond ik altijd wel een hele fijne en positieve gedachte. En ik heb het model Blue Boat gekozen. Ik vond hem echt super mooi, want hij is zilverkleurig, heeft mooie brede schakels en de plaat is donkerblauw. Het deed mij heel erg denken aan de emotie van een golvende zee. Want die is ook donkerblauw en als de zon er dan op schijnt, krijg je altijd zo'n hele mooie zilverkleurige schittering. Dus dat deed me heel erg aan denken. Allebei onze horloges komen uit de Traveller's Dream collectie. En dat is een collectie die vooral wat meer witte en donkerblauwe kleuren heeft. Een beetje die marine thema. Met ook wat zilver en goud. Twee andere nieuwe lentecollecties van Swartz zijn Time to Swartz. Dat is een hele mooie klassieke en kleurrijke collectie. En ook en More die is vooral heel erg speels en creatief. En ook heel erg kleurrijk. En ja, check zeker al deze collecties even uit. In de bio vind je linkjes naar de collecties. En de reden dat je daar even naar moet kijken is omdat wij één horloge mogen weggeven. Die je mag kiezen uit één van die drie collecties. Dus een superleuke winactie, want er staan heel veel mooie horloges in de collecties. En deze keer gaan we de winactie laten lopen via onze blog... En dat is fijn, want dat betekent dat je niet een openbaar social media account hoeft te hebben. Maar je moet wel een geldig e-mailadres hebben, zodat we je straks ook kunnen contacteren. Nou, wat je moet doen is eventjes naar het linkje in de beschrijving gaan. Die gaat direct naar het bijbehorende artikel bij deze video. En daarin vind je alles nog wat je moet doen om kansen te kunnen maken. En wat je moet doen is het onder andere een comment achterlaten onderin het artikel. Nou, ik zou zeker meedoen, want de horloges zijn echt supermooi. En we wensen je heel veel succes. En dan gaan we nu verder met de rest van deze video. Nou, ik liep dus weer in de action rond en ik was bij de beautyafdeling aan het rondkijken. En daar zag ik in één keer deze staan. Dit is een facial cleansing set. Nou, we kennen dit soort borstels al wel. We hebben er al meerdere geprobeerd die ook allemaal heel goed zijn... En uh, we hebben eigenlijk ook verschillende prijsklasses gehad. Er dus echt een paar tientjes, nog, wat meer, pa, nog een paar tientjes en uh, je hebt ze ook nog van nog wat duurder. En die zijn echt helemaal top en uh, ik vind het sowieso ook wel heel erg fijn om natuurlijk je gezicht gewoon goed te reinigen voordat je naar bed gaat. Maar het kan ook wel, een stuk goedkoper blijkbaar. Want Larissa vond deze voor de prijs van... 3,95 Ah sorry, ik bedoel eigenlijk 4,95 en dat, dat is, is toch geen geld? Het is zo cheap dat ik iets had van... Wow. Ja, <laughs> gaat dit werken? Doet deze het überhaupt? Is dus... die ongeveer vergelijkbaar met de bekende borstels die op de markt staan? Ja, en hij ziet er in eerste instantie al echt geweldig uit. De verpakking is heel erg leuk met dat roze en dat blauw. En je krijgt er ook nog een, een speciale lotion bij. Nou, we gaan hem even openmaken. En ik kan alles eruit schuiven. En hierin vind ik twee dingen. En een tweetje. een bewaar eetweek van kunststof. En dit is de Facial Cleansing Lotion Gentle Formula. formula. Soft and refreshed. <laughs> nou, waarschijnlijk kan je wel gewoon elke andere face wash gebruiken. Maar het is wel heel erg fijn dat hij er al bij zit. Dan ben je gewoon meteen klaar. En hierin zitten dus twee van die borsteltjes. Die echt heel zacht aanvoelen. En uh, het apparaatje zelf. Die is ook heel erg klein. Ja, dus dat is uh, uh, heel erg handig. Pas voor op reis? Ja, voor op reis past waarschijnlijk gewoon wel in je toilettas. Dus zo op eerste gezicht voelt hij ook heel erg lekker in de hand. Ziet er uh, heel ja, goed uit. Ja, de borsteltjes voelen ook goed aan. En er zitten dus twee zachte borsteltjes bij en een rubberen massageborstel die je over je gezicht kan halen om je gezicht een beetje een oppepper te geven. Als je iets hebt van wat is het dan voor borstel, ik ga het nog even voorlezen van de doos. Je kan het gebruiken voor grondig reinigen, een peeling, een milde massage en het opfrissen van de huid. Klinkt heel erg uh, gaaf. Het enige wat er niet bij zit zijn twee batterijtjes. Dat zijn gewoon uh, AA batterijtjes. Die moet je nog even zelf erin doen. En uh, ja, die Dan gaan jullie erin. Dan ben je klaar. Yes. Nou, hij lijkt het te <laughs> doen toch? Even deze erop zetten. Hij doet het! Nou, het gebruiken van zo'n borstel vinden wij heel erg chill om in de douche te doen. Dan hoef je namelijk niet eerst je gezicht te reinigen met watjes en lotion en dat soort dingen. Dan stap je gewoon onder de douche. Stop je hier wat face wash op. En dan schuim je het even op en dan haal je gewoon alles af. Ja, het enige is, ik kan niet duidelijk hier naar opzien of die ook echt onder water, dus onder de douche gebruikt ja. mag worden. Um, ja, maar dat is even iets wat we dan... Uh... Trial and error, denk ik. Maar goed, in deze video gaan wij niet uh, jullie meenemen de douche in. Maar we hebben wel een bak met water. Dus we gaan gewoon even lekker hier zitten en kijken hoe goed ze werkt. Nou, ik heb nu echt nog een uh, vol gezicht met make-up. Maar je kan deze natuurlijk ook gewoon gebruiken als je al wel alle make-up eraf hebt gehaald. En als je gewoon ervoor wilt zorgen dat alles grondig gereinigd is. Maar ik dacht, we gaan het gewoon extra lastig maken. Dus ik heb nog alles erop zitten, foundation en wat dan ook. Ik ga eerst even mijn gezicht wat nat maken. En ik breng dan wat lotion aan op mijn gezicht. Het is gewoon een klein dotje en dat ga ik dan een beetje op mijn gezicht al aanbrengen. Oeh, wow, het is super jellig. <laughs> Oké. Okay. Ik heb wel dat iets meer gebruikt dan misschien nodig. Een dotje. Huh? Oh, dit is echt lekker. een hele rare substantie. <laughs> ja, dit is echt wel heel slijmerig. En ik wil eigenlijk gewoon. Je kunt wel beginnen, maar mijn hele handen zitten gewoon onder. Met deze lotion best wel vreemd. Ik ga het even afvegen. En het zit ook echt in mijn mond. Ik maak even een klein beetje de borstel nat. En um, nou, gaan we gaan beginnen. Mijn handen zijn heel glibberig. Ik voel de borstels wel goed. Ik oh, wel als ik iets harder druk op mijn gezicht. Wat misschien niet echt nodig is. Dan merk je wel gelijk dat hij wat zachter gaat. Kijk. Maar ik voel die haartjes sowieso wel. Ik voel echt wel een soort van... Mini scrubbers. En ik heb allemaal zeep maar mijn rond. Penbrauw! <laughs> nou, het borstje is best wel wat bruinig geworden. Dus ik ga hem eventjes afspoelen. Oh ja, zoals je kan zien, komt er wel wat vanaf. Maar je kan hem ook gewoon aanzetten, uiteraard. En zo. Oh ja, dan is hij weer uh, een stuk witter. Ik weet niet of ik nou alles heb gedaan. Maar ik ben al wel zo goed als make-up lood. Nou, ik ben ook even aan de beurt. Dus eerst even de. En mijn gezicht nat. En ik maak het borsteltje even nat. En in plaats van dat ik de gel over mijn gezicht ga doe, dan doe ik het op het borsteltje. Dus een iets andere manier dan Larissa deed En dan gebruik je ook iets minder, denk ik. Dus even kijken of dat ook goed gaat. En je moet dus wel je ogen ontwijken. Dus we doen alleen het gezicht. Deze borstel heeft twee standen En die eerste stand is dus zachtjes. Voelt inderdaad wel heel mild. Nou, het voelt wel heel goed aan eigenlijk. Ik loop hem heel veel klein beetje op te schuimen, maar volgens mij werkt het best wel goed om hem alleen maar op de borstel te doen. Tot nu toe vind ik standje 1, die de lichtste is, best wel aan de ene kant mild, maar ik voel wel een klein beetje dat ik hem gebruikt heb. Dus als je een hele gevoelige huid hebt, dan uh, is het misschien wel een beetje heftig. Ik mijn wenkbrauw verwijderen met. Dus nu ga ik even, wow, mijn wenkbrauw, standje 2 proberen. Voor je diep reinigende cleanse. En Larissa en ik luisteren net op de verpakking dat we 20 seconden op voorhoofd, neus en kin mochten zitten. En 10 seconden op elke wang. Dus ik denk dat ik al klaar ben. Oh, oh. dat was mijn haar. Er zit er helemaal tussen. Nou, ja, Je moet ook eigenlijk gewoon je haar even vastzetten in een clip of uh, met een elastiekje. En uh, dan word je niet gescalpeerd. Dit is hoe vieze er nu uitziet. Dus allemaal foundation en make-up. Zijn nu klaar met reinigen? Dan gaan we nu nog eventjes de massage proberen. We gaan eventjes dus de borstel wisselen. Het gaat wel heel erg makkelijk om die eraf te halen. En ik heb volgens mij gewoon nog een klein beetje product die op zit. Dus ik ga deze alleen even nat maken. En ben ik heel benieuwd hoe deze aanvoelt. Want dit zou dus de massage moeten zijn. Oh! Ja, voelt hoe lekker? ik wil het eigenlijk. Het is zeg maar wel vergelijkbaar. Ik snap niet precies hoeveel, waarom deze echt meer massage is. Maar, maar, maar... deze van rubber, dat is in die andere kunststof, wel... borstels. Ja, je voelt wel iets verschil. Ik vind deze misschien lekkerder dan die met, uh, met de kwastjes. Voel maar. Ja, ik maak hem niet even schoon. <laughs> ik vind deze inderdaad wat zachter. Ja, en hij prikt iets minder als die andere met, het, met, de, met, de, met de haarsjes, denk ik. Wat ik eigenlijk niet had verwacht, want meestal bij een massageborstel dan is het, lijkt het wat. Ja, hoorde volgens mij wat heftiger te zijn. Maar ik vind deze wel heel ja, lekker het, aanvoelen. Ja, het voelt wel goed. Oeh, er zit wel wat Hij is een uh, aardige uh... ranzer ook. We zijn weer terug met gewassen gezichtjes en het voelt echt mega heel zacht. Heel zacht. Het voelt heel glad. <laughs> het het en... is natuurlijk ook helemaal gescrubbed, maar dat voel je wel echt goed, ja. ja. Mijn wangen tintelen wel een klein beetje, omdat ze toch misschien... Ben ik iets te lang met die borstel eroverheen gegaan. Ja, ik heb het maar ook een beetje. Alleen een beetje hier. Maar we willen natuurlijk ook even kijken of ons gezicht wel uh, schoon genoeg is voor. Dus ik heb hier een watje... En daar gaan we wat reinigingslotion op doen. Even kijken of het wel echt helemaal schoon is en geclenst. Ik heb er wel een beetje vuil op, maar niet echt veel. Eigenlijk nee. is het praktisch gewoon schoon. Ik moet zeggen dat ik echt inderdaad ook heel uh, verbaasd ben. Maar zoals je kan zien zijn deze badjes echt ja, best wel schoon nog, vind ik. Ik denk dat het wel uh, het heel goed zijn werk heeft gedaan. Ja, want dit kan ook nog eens de kleur zijn van de olie ongeveer. Dus ik denk uh, dat het wel echt heel goed zijn werk heeft gedaan. Nou, ons eindoordeel over dit product is echt een dikke vette duim omhoog. Het is ja, echt een goed product. Minneker doet echt super goed zijn werk. Uh, klein beetje gevoelig op de wangen. Maar ik heb sowieso gevoelig huid rondom mijn wangen. Dus misschien ook daarom niet. Ja, dus dat zou. Ik heb het inderdaad ook. Dus je zou dan het product bijvoorbeeld alleen op de T-zone kunnen gebruiken. Want uh, daar zit vaak bij mij ook wat onzuiverder, zoals je kan zien. En dan kan je bijvoorbeeld dus de wangen mijden Of heel snel eroverheen gaan. Ja. En het enige wat je dus dan nog moet reinigen, zijn je ogen. Maar dat kan je dan natuurlijk gewoon doen met een olie of iets dergelijks. Als je nodig hebt. En voor de rest kan je dus de grondige reiniging doen. Ik weet niet hoe vaak per week. één of twee keer in de week zo. Ja, niets. precies. Ik denk dat het voor iedereen een beetje afhangt of je dagelijks of niet dagelijks kan gebruiken. Moet je zelf een beetje voelen of je huid dat aan kan. En als je hele ontstoken huid hebt of acne, dan kan je dit product beter ook niet gebruiken. En dat wordt ook op de verpakking gezegd. Uh, maar verder, ja, ik ben echt wel heel erg over te spreken, het ja. voelt super zacht. Het voelt echt heel goed en heel lekker schoon aan. Het is echt heerlijk om na een hele dag op stap te zijn geweest, dat je dan even helemaal alles eraf kan krijgen in één keer dus ook nog. Oh ja, we zaten nog te denken van is die nou waterproof of niet? Maar aan het klepje te zien van de batterijen, het ziet het er niet echt waterproof uit. Dus we hebben hem toch even dus niet onder water gedaan, zo met je zonde. Want, oeh, ik denk wel echt zeker dat je batterijen dan nat gaan worden. En uh, dan dus, gaat alles verroesten daarbinnen en zo. Ja, dus misschien dat als je het onder de douche gebruikt, dat je dan even uh, uit de douche moet stappen. En dat je hem daarna ook niet in je badkamer legt waar het vochtig is. En dan, uh, dan werkt het. Of gewoon bij je wasbak gebruiken. De Essential Facial Cleansing Set is momenteel te koop bij Action. Ik heb hem echt een paar dagen geleden gehaald. Dus als het goed is, ligt hij gewoon nog in de schappen. En uh, ja, zoals we al zeiden. Wij raden hem zeker aan om hem te gaan halen. En wij zijn ook heel erg benieuwd naar hoe jullie je gezicht momenteel reinigen. Gebruik je bijvoorbeeld make-up remover, wipes, doekjes of van die watjes. Of gebruik je een lotion, een melk, een olie, wat dan ook. Laat het even weten in de comments. We zijn heel erg benieuwd. Laat het ook zeker weten als je al zo'n borstel gebruikt. Nou, geef deze video zeker een duimpje omhoog als je dit budget review weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En vergeet ook zeker niet mee te doen aan de winactie van Swatch, Want dat is ook echt een hele leuke prijs. En we wensen u een fijne dag en tot, tot de, volgende de volgende keer. keer. Doei! Doei.